Zo, naar de wasstraat. Want de auto is weer vies. Maar uh, Fassilus, ja. wat vind jij eigenlijk van content? Leuk. <laughs> Oké, okay, nu laten we even fragmentjes zien. Ja. Hey Ender, wat vind jij van content? Wat zei je? Wat vind jij van content? Leuk. Ja? Moet content rijk zijn? Nee. nee?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 eh, linken naar hun eigen content of naar relevante andere content ja. het gebeurt veel te weinig en vooral dat wordt veel te... of het gebeurt automatisch ja waardoor het niet automatisch het lui is goed is het. ja maar dus niet vaak is dat niet het beste nee ja, dat soort dingen moeten handmatig gebeuren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 Oh, tijdens happy hour noemen ze dat. Maar van die gefrustreerde blikken in de rij dat ook vinden. Stop maar, zou ik zeggen. Oh, ja. Dus jongens, jullie horen nu waarschijnlijk een klik. Hoop, ik hoop het dicht te editen. Oh jongens. Ben ik dit? Ja, dat ben ik. Zo. <laughs> jullie horen me niet meer. Oh. Ik weet niet of het wel te worden. Ja, zeker. Niet. Het is druk. Ja. Even kijken. Dus je hoort me wel een klein beetje. Maar nu hoor je me nog beter. Zo. zo. kijk, dit is hem. Een... Ja, waar zit ik hem neer. Maar goed, die sociale netwerken. Vorige keer hadden we het erover dat dat een perfecte manier was voor het delen van, uh, van content. Ja. maar het is in principe is het zelf ook content. mensen posten daar hun video's, hun uh, uh, het, sowieso hun berichten aan familie etc. foto's, foto's, uh, muziek. He, weet jij uh, hoe heet het? je kent MySpace nog wel? MySpace die staat nu ook op de helling. Die, die dreigt hetzelfde lot te uh, krijgen als, uh, uh, als Geocities. als een obsoliet.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 ...designstoelen in een vergaderruimte Oké, okay, nuttig. Dat is heel nuttig. Ja? We willen goede dingen. Ja, inderdaad. Ja. ja. En de Dat beloning van de, van de medewerkers is geloof ik niet openbaar. Oké. Okay. Hey. Hallo, eenmaal polish wash alsjeblieft. De pinnen wou ik alsjeblieft. En ja. onderzijde.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 Ik waar we nou nog steeds af en gingen, nou, maar dit is luid. <laughs> nou, vorige keer maakte hij hier meer ja, inderdaad Ja, inderdaad. Hadden we toen niet. een andere rij of zo. Ja. Het lijkt zo'n hilarisch ding Ik geloof, ik zweer het, zeker met die borstels, je, je raakt hier lak kwijt, jongen. Ik zou wel ze zo'n vergaarbakje van... Uh, dat zeggen mensen, al oh, maar die mensen hebben die langs nooit nee. ja, Bij jou moet je inderdaad uh, wat preciezer zijn over welke lak je dan precies bedoelt, welke laag. Ja. bedoel ja. <laughs> je de bovenste laag? De onderlaag is goed beschermd ja, door de ja. ja, nogal lelijke bovenlaag. <laughs> Een beetje schurfder uit met ja. laag. Ik heb trouwens nog steeds de interactieve, interactieve onderwerpen. Het spijt me echt. Heel. Ik ga iets anders erop verzinnen. Het komt er eigenlijk op neer dat ze een beetje elke videoprovider. Maakt niet uit welke we hebben.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 Kijk, dat rijdt helemaal rond hier en Oh wauw, dat heb ik nog niet eens eerder gezien. Maar <laughs> ja. oh, dat ziet er heel erg gaaf uit. Echt wel, joh, ik wou dat hier was ik hij het de zien. Het is echt heel erg mooi. Ja. In de, in de lens praten. Dit is ontzettend mooi. Het is zien, Fantastisch gewoon. <laughs> Ik denk dat jij voornamelijk gewoon je ogen op de weg moet houden. Ja, ik zit midden in de wenspraken. En natuurlijk gaat iedereen mij bellen. Ik hoop dat we dat niet horen. Iedereen weet toch dat we in de basstraat zitten, hè? vrijdagmiddag, lekker zoeken. Ja. Jezus, wat een grote auto's. Oei, oei, oei. Oh, wat een grote staan Al die mensen staan zelfs in velgen staan ze nu te poetsen. Het wordt toch, toch wel weer vies. Nou, zoek eens wat leuks uit. Even kijken, het is hier druk. Oh, kijk, daar kan je hem. Oh, je kan hem gewoon over het hier zetten, toch? Mijn audio Dan gaat mijn audio gaat weer even uit. Sorry. Ik niks, Peter. Test naar de het oh. ben ik weer hoorbaar. Even checken. Hallo, hallo. Ja. Anyway, hey heb jij trouwens uh, nog... Uh,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 Meeting van Windows Phone en Windows 8. Oh ja. Ik kan iemand vertellen hoe fantastisch dat is. Oh, en? Kreeg je, weet je, kreeg je een warm gevoel van? Nou, ik kan altijd een beetje slecht tegen marketing marketingbabbel. Want ja, het is een fantastisch systeem en het ziet er heel mooi uit. Ja. Maar er wordt gewoon af en toe tussendoor wordt er gewoon gelogen, worden er gewoon onwaarheden verteld. Dat kan oh, ja. ik niet tegen. Zegt zo'n Mark die, ja, maar dit is maar een, een beetje een onwaarheid. Het is niet helemaal, maar hij geeft het wel toe. Ja, ja, hij zei bijvoorbeeld: Ja, de iE9, de browser van Microsoft Internet Explorer 9, ja. is precies hetzelfde op mobiel als op de desktop. En toen ging je, ah, dat is echt waar. Nou ja, niet, ah ik paal dan gewoon dat hij dat zegt, want het is gewoon niet waar. Ja. Dan moet je dat niet zeggen. Ja, dan moet je zeggen, hij is bijna hetzelfde, er zijn wat kleine verschillen. Ja. Sommige van die verschillen zijn nogal wezenlijk. Bijvoorbeeld geen support voor uh, font -faces, dat, je, dat je geen oh, okay. mooie letters kan gebruiken of ja. een soort. Of geen of ander soort wat? Er zitten nogal toch wel wat wezenlijke verschilletjes in. Ja. Dus moet je er gewoon niet zeggen. Ja. En, nou ja. Maar verder, jouw mooi platform.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 Ga je met je browser oh. ga je daarheen en die linken we dan even, die is tof. Die werkt echt ook supergoed, dan Ga je met je iPhone of je Android ga je naar, uh, naar die site. Ja. En dan ziet het er ineens uit alsof je Windows Phone hebt draaien. Oké, ik probeer dat wel op mijn, uh, op mijn normale browser, maar, nee, maar nee, daar, daar werkt het niks niet te zien. Nee. Nee, inderdaad. Nee. Nee. Zij had je fles nodig of zo. Ja. <laughs> maar er zaten dan weer wel mooie video's als uh, alternatief.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 die af, dat sommige heel erg traag zijn en andere weer helemaal niet. Dus, Oké. Okay, well, maar, maar dat, man, zijn, man, dat is. zijn kleine dingen. Wat ik vooral interessant vind is dat het ja, een eerste, wat mij betreft in elk geval een eerste mediadevice is die gemaakt is om het consumeren van boeken en uh, video om dat echt uh, in je hand mogelijk te maken, yeah. hè, of mobiel mogelijk te maken. Dat het een voorwaardig device is daar ook voor. Maar in, maar ja, dat was de iPad natuurlijk ook al. ja yeah. maar dit is, maar dit is een compleet goedkoop. geïntegreerd ja. in een bestaande winkel. Ja. compleet geïntegreerd in Amazon. ja dat is natuurlijk heel interessant. En dan, maar wel uh, ook net als bij uh, de iPad met apps. en daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Hè. de vorige keer uh, zei je van ja maar hè, bijvoorbeeld de Kindle, daar is het heel moeilijk om je content te delen met anderen. ja maar met de komst van die apps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 Ja, die macht die wil je eigenlijk niemand geven. Nee, dat wil ik niemand geven, inderdaad. Want waar hadden we het over? Uh... Dat was niet mijn Kampf of iets dergelijks, maar dat was een... 1984 uh... geloof ik of zo. Oh zo. ja, echt ja, dat waar? Was echt, was nog oh, dat was een heel erg typisch voorbeeld dan. Ja. <laughs> oh joh, als je die video nog niet hebt gezegd, eh, gezien, of die, uh, die uh, film of het uh, boek hebt gelezen, dat is misschien nog belangrijker. Uh, dan moet je die absoluut kijken. Dat is echt uh, heel erg uh, indrukwekkend. Dan... Er bestaat trouwens een filmpje van een ja. collega van ons, die door deze tunnel, ik geloof in een Porsche, 216 rijdt. Dat ja, was het een stuk rustiger dan u in elk geval. Ja, ja, ja, ja. 216, ja. jongens. Ik ken heel weinig collega's met een Porsche eigenlijk. Ik denk dat hij hem geleend had. Oh, oké. Okay. Ja, nee, het was, niet, het was niet als directeur. Oh, Hier natuurlijk wel ons werk te houden <laughs> maar dat, uh, dat moet uh, fantastisch klinken want Bors uh, die maakt best een uh, fijn geluid we gaan er naar linken. ja heel goed <laughs> als die niet weggehaald is nee ja, die staat er niet maar 1984 jongens lezen als je he, zet hem op de boekenlijst of op de videolijst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 Als jij ergens copyrighted spul op jouw website had, of een yeah. quote of een verwijzing of weet ik voor wat, yeah. dan met die Act, dus dat is wetgeving in Amerika, zou Amerika in staat zijn om het DNS van die betreffende website te blacklisten. Ja. Dus plotseling bestond jouw website complete... erop dat ze de hele domein overnemen. Ja, en dat is nu al zo.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 Het was geautomatiseerd geloof ja, ik. Ja. Gautomatiseerd gedetecteerd. Absurd. Ja, serieus. Ja, nou ja. Ik kan hier echt pissig over worden. Ja, want het is internet. dus één klein tering uh, ventje. Die dan aan het... Het internet stuk oh, maakt. Echt stuk, ja. ja. Oh man, wat is dat? Ja. En het zijn, het het, zijn, is het zijn het zijn mensen mensen Ja, maar die snappen het internet gewoon totaal niet. En dat is het he allerergste.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 Of misschien vinden ze het wel interessant. Oh, leuk. Ja, ook. banners? Dat ja, zijn er zeker mensen. die, het die aanbieding hoor. Ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen lid van hoor je dat ook weer, uh, Groupon en uh, dat soort dingen. Dat is gewoon gratis hebben dat wij echt totaal niet representatief zijn. Nee, en nee, dat nee. we een beetje elitair zitten te lussen. Dat vind ik ook prima ja. trouwens hoor. Elite ja. moeten zijn. Ik ben, ik ben ook voor elite media.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 De meer mensen geïnteresseerd zijn in bierbrouwen. Dat weet ik zeker. Twee mannen in een Mercedes, Ja, voor het. Ja, onze cijfers liegen er niet om. Nee. Torenhoog. Ja, echt waar joh. Ja. Als dus je daar eens geld mee kon verdienen. Ja, ik zit hem hier neer. Oh, ja, perfect. Dan zijn we zijn klaar. Tot de volgende week allemaal. Dag iedereen. Hoi. Doei. In de camera kijken. Yeah.